Hoi, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Zoom. Zoom is een programma waar je online videochats mee uh, kunt houden met collega's of met andere mensen. Uh, het enige wat je daarvoor nodig hebt, of wat één iemand daarvoor nodig heeft, is even een account aanmaken. En de rest kun je uitnodigen via de mail. Dus het is ook volledig AVG-proef. Oké, okay, welkom allemaal. Hartstikke leuk. We zitten nu nog even in Teams te werken, maar we gaan nu beginnen met op de link te klikken om in Zoom te kunnen gaan werken. Dus ik stel voor, open de mail op zoek naar het linkje wat ik jullie gestuurd heb. In de tussentijd ga ik even naar Zoom om even daar de meeting aan te zetten. Dan ga ik even naar mijn account. En in mijn account heb ik de eerste meeting ik, uh, aangezet. En dit is de meeting. En het enige wat ik nu hoef te doen is eigenlijk start de meeting. Dus dat betekent dat ik er nu in ben. Ik moet even zoom.s openen. En dan gaat hij zelf opstarten. Uh, ik hoef het trouwens niet te uh, schedulen. Ik kan ook direct een meeting starten als ik dat zou willen. Dus ik sta nu open in ieder geval. En dan is het even wachten op mijn collega's. Dus in de tussentijd. Ga ik. Oh, maar het is er al. Tadaa! Ga ik even uitzien. Renske, die wil er ook al in. Nee. En nou is het alleen nog even wachten op Marloes. Ja, ik heb een. Uh, oh, hier, meeting ID. Ja. En dan zitten we vanaf nu zit er in Zoom te werken. Ik kan hier heel kort over zijn. Als je hier naar boven gaat, zie je de gallery view. Dan kan je je scherm in vieren delen, in dit geval omdat we met z'n vieren zijn. Ik kan hier ter plekke op dit knopje, kan ik nog mensen uitnodigen. Ik kan ook mijn scherm delen, dus als ik daar nu op klik en ik zeg bijvoorbeeld desktop en ik zeg share, dan zien alle deelnemers nu ook mijn scherm. Dus als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. En dan kan ik hier ook even wel opmerkingen maken. Ik kan dus een ander scherm even overnemen en dat geldt ook andersom. Er zit aan de zijkant nog een chatruimte, dus als je even niks wil zeggen en je wilt het opschrijven, dan kan het daar in principe ook. Je ziet hier nu het knopje dat ik ook een opname aan het maken ben in Zoom. Dus dat kan ook. Dus alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt, dus pas op. Maar... Nee, maar dat is, uh, dat is dus uh, een mogelijkheid. Hoeft dus niet in ieder geval. En um, nou, heel veel meer kan ik je eigenlijk niet over vertellen. Zo simpel als dit is het. Je kan er dus eigenlijk alles mee, uh, wat je ook in een uh, teamsomgeving kan. Want de meeste mensen zijn daar wel mee bekend. Maar dit is natuurlijk vooral heel erg handig als je uh, aan de gang gaat met mensen buiten je eigen team. Oké, okay, nou, dank jullie wel voor jullie deelname. Misschien wil jullie nog wat leuks zeggen. Voordat jullie weggaan? Ja. <laughs> ah, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is uh, is dit een gratis tool? Ja, het is gratis. Oh, ja. Oké. Okay. goed. tool. In de een goede tool. <laughs> heel veel plezier uh, met uh, Zoom, zou ik zeggen, als je het installeert. En Meeting. Oké, okay, even een samenvatting over wat Zoom is. Je kunt met uh, maximaal 100 mensen tegelijk voor 40 minuten bellen in de gratis versie. Zit je daar overheen, dan zal je een betaalde versie moeten aanschaffen. Even heel snel, want ik had niet net natuurlijk zien uh, dat de meeting die ik al ingesteld had, als ik uh, word uitgenodigd door iemand en ik heb al een account, dan kan ik Join Meeting doen. Hosting Meeting is, ik ga hem niet van tevoren instellen, maar ik ga hem ter plekke doen. En als ik dan even naar mijn account ga, dan zie je waar ik hem kan instellen. Dat is bij Meetings. Ik kan dus nu hier gewoon zeggen Schedule a new meeting. En die kan ik gewoon instellen als zijnde. Ik moet maar even test 2. Uh, op een tijdstip wat ik hebben wil. 1 uur. Dat is dus te lang. Want dat kan maximaal maken 40 minuten. En dan stel ik hem gewoon even in. Mocht je dat in willen stellen trouwens. En op het moment dat je hem gemaakt hebt. Shape. Dan zie je hier het linkje dat je nodig hebt. En ik kan hier copy de invitation. En dit hele stukje kan ik zo mailen naar degene met wie ik de meeting wil hebben. Nou dan staat er hier wel een tijdstip in, maar het is niet zozeer dat ze een of andere reminder krijgen. Dat is gewoon een afgesproken tijd. Dus ze moeten zelf op de tijdstip eventjes gaan inloggen. Op het moment dat je al een installatie gedaan hebt, de eerste keer bijvoorbeeld, dan zie je. In deze sneltoets zie je ook alle uh, afspraken staan die ik al gemaakt heb, of alle gesprekken die ik gemaakt heb. En ik kan ook vanaf deze kant als een soort van sneltoets meteen naar start een meeting toe. Het laatste wat ik nog wil zeggen, Zoom die is natuurlijk heel goed geschikt voor als je met andere mensen wilt chatten, video chatten, die geen Teams hebben. Het hoeft niet zozeer in je eigen team te zijn, maar het moet wel als je met Teams aan de gang wil, met mensen die ook Teams geïnstalleerd hebben. En dat is meteen het grote voordeel van Zoom. Je hebt er eigenlijk helemaal niets voor nodig. Want het enige wat je nodig hebt is een linkje. Dus je hoeft niet eens ingelogd te zijn. Er hoeft maar één iemand ingelogd te zijn. En dat is degene die de uitnodiging doet. Oké, okay, dat was het voor Zoom. Veel plezier ermee.